Brian! Hallo, welkom, Welke vlog! Dan zeg je: Like! Yes! Yeah! Yay! Papa, Mama, Herbert en Brian! Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie Rubam! Jij gaat nog even je filmpje kijken, dan gaat papa het gehakt rullen? Ja, het gehakt gaat rul gemaakt worden. En ik ga de spekjes bakken. En we gaan pizza maken. Deze doe je. En dan gaat die uit. Maar niet nu. Eerst gaat papa nog de gaak maken. En de spekjes. En jij meisje? Zeg jij nog? Hallo! Hallo! Wat zei jij, sissy Kijk toch nog? Nou, ik ga even het uh, gehaktrol maken en de spekjes opbakken. En dan uh, kunnen we gaan beginnen met het maken van een heerlijke pizza. Dus uh, zoef. Nou, zoef. Het wil echt niet werken bij mij, hè? Zoef. Brian, kan jij mij eens helpen? Ik probeer hem net zoef te doen. Maar het werkt niet. Doe, doe jij het eens hier zo. Zoef. Lekker. Spekjes en gehakt. Oh, lekker. Lekker. Blijf jij zet uit Tas? Brian, zet jij de laptop uit? We gaan de pizza versieren. Spaatjeboog. Heel goed, dicht. We gaan de pizza mooi maken. Dus jij gaat me helpen, toch? Nou, dan gaat papa het alleen met Berber doen. Nee, nee. Doei! Nee, nee. Nee. Kijk, want ik heb de tafel al lekker klaargemaakt. En papa, Brian en Berber gaan een. Nee, oh. vorkjes pakken. Huh? Ja, want we gaan deze ingrediënten allemaal. Huh? dit. gaan we op de pizza doen, hè? Pizza. We gaan pizza maken, toch? Deze doen. Ja, champignons erop. Pizza. Ja. Wat hebben we allemaal eigenlijk? Kaas. Dat is kaas, hè? Toch? Nee, Nee, ja, maar ze kook het heet, schat. Mag wel. Champignons, je mag van mij proeven hoor. We hebben anjovis. We hebben lekkere uitjes gehaald. Ja, allemaal lekker niet uh, van de rastalletjes, maar. Ananas. Ananas. En het pizza deeg. En natuurlijk gehakt aan spekjes. Die gaan we allemaal op het blad doen. Dus ga jij op je stoel zitten, Brian? Nee. Schiet op. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nee? Oké, okay, dan gaat papa het alleen maar berber doen. Nou, daar zitten we dan. Kijk, daar zitten we. Hallo allemaal. Allemaal bij is een nieuwe vlog. Heel dag allemaal. Dag opa. Ja, Hoe heer meisje. Nou, wat hebben we als eerste? Nee, nee, nee, nee, nee. Wat hebben we als eerste nodig? Uh, deze. Deze toch? Moet ik toch een pizzadeeg neerleggen? Uh, no. Dan maken we hem open. Ik heb deze. Hoppakee! Pizzadeeg! Ja, dat is kaas. Is... Het is geen kaas. Is wel kaas? Ja, met je kaasmonsterfobie. En kijk wat Papa doet. Ga hem afrollen. Afrollen? Ja. Weet je dat? Cook Life. Ruben Koet en Melani. Ook laatst. Koet live. Maar Ruben Koet en Melani. En Jelicia en Jacob. En Jaden. Die hebben ook zo'n pizza gemaakt. En dat gaan wij nu ook doen. Maar, ik heb mijn handen al gewassen. Maar jullie nog niet, hè? Ik niet. Je handen zo bouwen. infectatie. Zo. En dan ga je zo in je handen smeren. Goed insmeren. Jij ook? Zo, en de papa even voor jou. Want we moeten wel schoon eten. Hè? papa ook nog een beetje, want nu hebben we jullie aangeraakt. Zo, dan zijn de handen tenminste schoon. Dan kunnen we de pizza even gaan ja, andersom leggen. Op het papier. Wat doen we altijd eerst op een pizza? Papa heeft in de pizzeria gewerkt. Maar wat doe je als eerst op een pizza? Pizza. Uh, sure. Wat denk je van... Tomatensaus. Ik zo, ga papa zo. Pap zo erop en dan ga je het rollen. Nee. Zal papa het voordoen? Nee. Ik. Laat mij eens kijken. Nee. Kijk zo. nu zo En dan doe je zo. Dan ga je hem helemaal rood maken. Rood? Wow. Ik schuif hem even naar jou toe. Kun jij de hele pizza maar rood maken. Maar we hebben even wat kaas neergelegd en dat gaat hij nu over de pizza strooien. Over de pizza. Oh, wat te veel. Ja. Zo. Zo. Zo. En dan, wat gaan we er dan op doen? Hart en spekjes. Die heb ik hier gemaakt. Dat doe ik lekker met mijn handen. Ik denk dat we overal ook. Mama houdt niet van spekjes, maar dan heeft ze even pech. He, dan heeft mama even pech. We maken een lekkere, dikke pizza. Toch? We zullen gewoon een hoekje zonder spekjes van mama doen. Zo. Nee, doe maar lekker niet. Ah, mama, sorry. Oké. Okay. Dit wordt papa's hoekje. Goed. Die is voor papa straks. Doe een champignonnetje erop. Championnen! Huh? Championnen! Wat oh, zijn deze dingen? Of zullen we eerst uien erop doen? Eerst uien, hè? Ja, ja. Dan hebben we hebben de uitjes. Van een niet nader te noemen supermarkt. Oh. En gaan we zo lekker overheen doen. Ja, we zijn net bij de supermarkt geweest, hè? Ja. lekkere dikke pizza, net zoals Koetlife heeft gemaakt. Weet jij nog, die video? Ja. video dat Koetlife een hele ja, dikke pizza heeft. We het huis inpakken. Hè? Nee, nee, dat gingen ze niet doen, hè? Nee, nee, nee. Ruben, Melanie, Jason, Jaden, Jalicia. Wat we hadden die er nou eens in met de pizza en toen moest ik Ruben weg. Toen ging Ruben net een weg, die avond. Oh. Ja. En wat gaan we er dan nog doen? Eh, uh, juist. Yes. Ananas. Uh, wow. En dan mag ik van jou de lepel. Heb ja, voor? Uh. Rij met het vork, Zo, prikken. Uitlaten lekker, schudden. En dan erop doen. Ja. En dan moet er nog kaas weer, oh dat was hoekje nog hè? Papa's hoekje met anjo visfilet. Ja, ik vind pizza met anjo-visfilet heel erg lekker. Ja, papa is uh, nee. visgek. Ik ben visgek, moet ik dat zeggen. Ja. Papa dol op vis. Kijk, dan moet alles zo lekker met de olie. Ik heb niet. Nee, daarom gaat papa het op zijn hoekje doen. Mm -hmm. En dan gaat de kaas eroverheen. Laatste heen doen? Ja, ja, ja. En dan moet hij natuurlijk nog in de oven. Probeer, dan samen doen. Kom. Op. Dat was het Wil je ja, vast gaan? Nee, rustig aan, rustig aan, rustig aan, rustig aan. Ga vast, ga vast. Nee. Anders lukt het niet. En dan gaan we hem in de oven zetten. Kijk hoe groot de pizza. Grote pizza. Ja. Grote pizza, Marco. Zo. Ik ook. En dan gaat hij in de oven, yeah. Ik ook. Kom, dan gaan we hem in de oven zetten, Brian. Dan zet papa hem in de oven. Ik ook. En uh, dan kan hij even lekker bakken voor een uh, half uurtje, ongeveer twintig minuten. Dus uh, eten! Hey, de pizza is klaar hè Brian? En huh? jij wij goed gemaakt hè? Ja. Ziet er lekker uit, maar hij is nog heel warm. Zeg jij nog even tegen iedereen kijken en liken? Lijken. Nee, kijken en liken. Kijken en liken. En tot de volgende keer. En vergeet niet hieronder te abonneren. En natuurlijk op het belletje te drukken. Want dan kunnen ze op de hoogte blijven van de video's. Dag allemaal, wat fijn dat je er was. Wij gaan aan de pizza dus. Ja, ga ik daar op rijmen. Nee, ik weet het niet meer. Wij gaan lekker eten. Pizza. Zo, Kom maar Ik Kom maar Kom Kom Kom Kom Pizza. Pizza! En we wachten... Pizza!